We know, bro, bro, boy, tryna holla, holla, baby, shut it up, please, show so, me the Beter. Ik hoef niet meer zoveel te Ik ben niet meer zo zwaar verkouden als ik was. En Ik zie er ook weer een stuk beter uit. Uh, ik dacht, laat ik een video maken vandaag over producten die ik in september heb gekocht en die ik heel erg goed vond of die me ontzettend tegenvielen. Dat kan natuurlijk ook. Je hoopt natuurlijk dat je altijd producten koopt die fantastisch zijn, maar het tegendeel blijkt soms. Uh, dus um, hier zijn de favorieten en de flops van september en ik hoop dat je het leuk zult vinden. Nou, het eerste waar ik mee wil beginnen is eigenlijk dit setje van Lancôme van Visionnaire. En het zijn geen testers, het zijn net wat grotere verpakkingen dan testers. Dit zijn eigenlijk een soort reissetjes. En ik kreeg deze als cadeautje bij Douglas, want ik heb best wel veel geld dat besteed. En um, deze ene, dit is de Visionnaire Creme Multi-Correctrice Fundamental Advanced Multi-Correcting Cream. <laughs> En hele mond vol, en dit is het serum dat erbij hoort: de Visionaire Swan Corrector. Oh, dat is het Franse Advanced Skin Corrector, Winkle Spores and Texture. Um, het pakt zowel um, de uh, textuur van je, uh, van je huid aan: het maakt je huid veel gladder, fijner, uh, laat poriën minder goed zien. En als je uh, last van rimpels heb, wat ik dus niet heb. Maar um, als je last van rimpels hebt, dan verwaagt het ook de lijntjes. En ik heb dit eigenlijk ge gebruikt als nachttreatment. Ik heb het elke avond voordat ik naar bed ging, opgedaan. Eerst het serum en daarna de crème. En ik moet zeggen dat mijn huid er echt heel mooi uitziet. Heel mooi rustig. Uh, mijn poriën zijn niet groot. Mijn huid ziet er heel even uit. Bijna geen roodheden meer. En uh, ook gewoon heel erg glad. Dus ik ben eigenlijk heel erg te spreken over deze set van Lancome. Ik moet zeggen, de productie individueel zijn best wel prijzig. Um, de, het serum kost iets van 60 en de crème iets van 50 euro. Dus dat zijn best wel, nou ja, ja, het is niet echt goedkoop. Maar het werkt oh zo prettig en ook met elkaar. Ik moet zeggen, dat, is, dat serum dat is heel erg grappig. Omdat het een beetje, het, het heeft een beetje paramour in zich. Ik weet niet of ik het kan laten zien op camera. Ik ga mijn best doen. Jij, ja, als je het zo ziet, zoals het schittert zitten extracten in en dat maakt het, ja, geeft het, maakt het een heel bijzonder serum. En het voelt heel erg fijn op je huid, het smeert makkelijk uit, het trekt gemakkelijk ook weer in. Um, stel dat je dit wil proberen en je moet kiezen tussen of het een of het ander omdat je het samen best wel duur vindt, um, zou ik gaan, als je een hele droge huid hebt, dan zou ik voor de crème gaan, want die is wat voller. Maar heb je niet echt een droge huid, maar gewoon een normale huid, dan zou ik zeker voor het serum gaan, omdat het serum met iets dieper werkt. En samen zijn ze natuurlijk helemaal fantastisch, maar ja, goed. En dan nu naar een product wat ik eigenlijk niet zo fijn vond. En het was, ik wilde hem eigenlijk ultra budget product van de week maken. Toen ik hem zag dacht ik, oh super. Want die lipcreme die ik van Pure had, die beveelde me zo goed. Uh, maar de mascara is echt niks. Dat is echt verschrikkelijk. Dit is de Pure Mascara Intense Black. Um, het borsteltje vind ik niet fijn. Die haartjes staan heel erg ver van elkaar af. Zoals je ziet. Het ziet er gewoon echt, ja. Yeah. Werkt niet fijn. Als je het opdoet krijg je heel snel vlekken. Op de huid onder je, onder je wimpers of um, naar het boven je wimpers in je arcadeboog. Uh, het loopt heel snel uit. Uh, het brengt gewoon niet fijn aan. Het is echt niks. Het gaat zo de prullenbak in. <laughs> Oké. Okay. Um, wat ik wel dan weer een heel fijn product vond. En daar heb ik ook een uitgebreide product-review over gemaakt. Dat is In de Mood van W7. Een uh, oogschaduwpalet. Dat ze trouwens niet alleen bij de Op-is-op-voordeelshop verkopen. Maar ook bij de Big Bizarre. En hij heeft... Zes verschrikkelijke mooie tinten. En je kunt er van alle kanten kun je eigenlijk mee op. Je kunt er een hele zachte look mee maken. Maar je kunt er ook best wel een smoky eyes mee maken. Het balletje kost slechts 5 euro. Mooi prijsje. En je hebt er echt heel veel plezier van. Um, een ander product wat ik graag wilde laten zien was de Eye Matic Dip Liner van Katrice. Daar heb ik ook ontzettend veel plezier van. Het borsteltje is wel... Het vormt enige uitdaging, moet ik eerlijk toegeven. Omdat het niet zo'n kwastje is, maar het is zo'n soort stiftsponsje. En je moet hem zeg maar dippen in het potje. Uh, maar hij blijft echt verschrikkelijk goed zitten. Ik ben er zo blij mee. Je kunt ermee zwemmen, je kunt ermee huilen. En hij blijft gewoon netjes op zijn plek zitten. Echt een aanrader. En wat kost hij? Iets van 2,60 of zo. Heel goedkoop. Komen we bij een andere mascara. Deze van W7, Big Lash. En die heeft eigenlijk een beetje een vergelijkbaar borsteltje als um, die van Pure. Kijk, met zo'n um, zigzag, of zou ja, zeggen dat. Zo'n spiraalvormig borsteltje. Maar deze is dan weer echt een stuk fijner. Ik weet niet, het brengt gewoon fijner aan. Um, hij was helemaal fantastisch in combinatie met de Lash Base van Essence. Deze twee samen. Echt goddelijk wimpers krijg je daarvan. Hij zet goed dik aan. Hij loopt niet uit. En die verpakking. Ik ben echt verliefd op die verpakking. Het ziet er gewoon fantastisch uit. Dus ook echt een aanrader. Um, eigenlijk heb ik uh, voor de rest um, niet echt uh, speciale. Um, oh ja. En welke ik als laatste nog wilde zien. Dat is een nieuw kleurtje van Catrice Cosmetics. En het is nummer 90. She Said Yes in her Red Dress. Hij komt nu, zoals ik het in de camera zie, een klein beetje oranje over. Maar hij is echt wel roze. Hij is een beetje koraalroze. Hij zit een hele mooie glitter doorheen. En um, dat borsteltje, ja, dat vind ik gewoon fantastisch van Catrice. Dat is zo'n plat borsteltje. En dat brengt zo gemakkelijk uh, de nagellak aan. Deze dekt ook goed. Ik had twee laagjes nodig. En vaak met glitternagellak vind ik wel dat het lastiger is om ze echt goed te laten dekken. Maar um, met twee laagjes had je deze al echt super mooi gedekt. En het droogde snel op. Uh, echt een fantastische kleur met mooie glitter in. Um, ik zou zeggen echt een aanrader. Dus dit is nummer 90. En um, als je nog een leuk kleurtje met glitter zoekt die makkelijk lakt, dan is deze echt een goede optie. Nou, dit waren eigenlijk allemaal favorites en flops van september. Ik hoop dat je het leuk vond. Heb je zelf nog producten die jij echt fantastisch vond? Die je in september hebt gekocht of in het algemeen of die je helemaal niks vond? Laat het me weten. Dat vind ik echt ontzettend leuk. En voor nu heel erg bedankt voor het kijken. Uh, mocht je verder nog requests hebben voor video's, laat het me weten. Want uh, wellicht kan ik er een video over maken als jij een leuk onderwerp weet. In ieder geval bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.